Zo, dat is de hoorzak. zak en dit is de nieuwe hooizak. Het is wel super nat buiten. Het spit het nauwelijks. Dus even kijken bij de ponies. Hey, Black Jack, eens, Black Jack. Oh, Black Jack, goed zo Joyce! Oh Joyce! Hey Black Tech. hey Roosje, hey Roosje, is Annabel aan het stelen de Hey Roosje, die moet even daarheen. Hey Black Jack, hey Joyce! Ho Roosje, ho Roosje. Hé Annabelle, wat ga je stout? Hé Roosje, goed zoetjes!